Kijk kleuren televisie experimentele televisie. Kijk kleuren televisie experimentele televisie. Kijk kleuren televisie experimentele televisie. Iedere tweede donderdag van de maand om half één, om half twee en half drie s nachts. Kijk kleuren televisie experimentele televisie. Kijk kleuren televisie experimentele visie. Kijk kleuren televisie experimentele televisie. Iedere tweede donderdag van de maand om half één, om half twee en half drie s